wat is het precies en hoe werkt het? Ik laat het je zien. Tiktok is een hele populaire app waar mensen korte, creatieve filmpjes maken en delen. In deze video maak ik je wegwijs in de Tiktok app. Maar zeg je nou aan de hand van deze video, ik wil ook graag weten hoe ik zelf een filmpje maak en plaats op Tiktok. Laat zeker een reactie achter, want dan maak ik een van de volgende video's een Tiktok tutorial. Maar voor nu, de app. Welkom in de app TikTok waar het allemaal draait om korte 5 tot 60 seconden creatieve video's, hashtags en Toffe muziek. Nou, dit is de startpagina. Zoals je kunt zien, heb je hier twee minuutjes boven: following en for you. Hij staat nu op de for you page. En als je dan omhoog scrollt, zie je dus allerlei korte video's. De for you page, de FYP pagina, is heel erg belangrijk. Dat zul je straks ook zien. Je ziet ook regelmatig hashtags, uh, met, zoals je hieronder ook ziet met FYP, om dus op deze pagina terecht te komen. Links zie je ook de following pagina. En als je daarop drukt, dan kom je terecht bij video's, posts van mensen die je dus ook daadwerkelijk volgt. Hier zie je bijvoorbeeld een video van het rode kruis, dus die volg ik. Zoals je kunt zien heeft elke video een username en een behoorlijk aantal hashtags. Die hashtags die zijn heel belangrijk om je video's geïndexeerd te krijgen. Onder de hashtag zie je welk muzieknummer is gebruikt in deze video. Nou kun je op dat nummer drukken en dan zie je alle video's die datzelfde muziekje gebruikt hebben. Je kunt dan of dat nummer bewaren onder add to favorites hierboven of meteen gebruiken om zelf een filmpje te maken en dat doe je door te klikken op Use this sound. Nou, even terug naar de homepagina. Stel je wilt meer weten over deze video, swipe dan naar links. Je ziet dan op deze algemene pagina uiteraard de verschillende video's staan. En bij de video's zie je ook het aantal views staan. Maar om de shares, likes en de reacties te zien, druk je op de video waar je meer van wilt zien. Dus als ik nu druk op deze video, dan zie je hier rechts onderin uh, het aantal deelacties, hoe vaak erop is gereageerd en hoeveel hartjes deze video heeft gekregen. Ga ik even terug, laten we dan even de onderste balk bekijken... Op home kom je natuurlijk op het thuisscherm. Als je drukt op discover kun je zien wat er op dit moment allemaal aan het trenden is. Dus je ziet hier allerlei verschillende onderwerpen van hashtag all the difference, hashtag fun facts. En dit zijn dus allerlei hashtags waar op dit moment heel veel over wordt gepost. Veel verschillende video's met die hashtag worden geplaatst op. TikTok. Je ziet dus dat het enorm belangrijk is om de juiste hashtags te gebruiken. En wil je gezien worden, dan kan het interessant zijn om eerst even te kijken naar wat er aan het trenden is en of je wellicht kunt inspelen op een van deze trending hashtags. En dan gaan we naar inbox. Hier zie je alle mensen die je video's geliked hebben of erop hebben gereageerd. Ook alle accounts die je profiel hebben bekeken kun je hier zien. En een livestream is mogelijk vanaf 1000 volgers. Rechtsbovenin heb je de echte inbox. En dan gaan we rechts onderin naar je mi je profiel. Handig weet je is dat als je drukt op Edit Profile, kun je allerlei dingen veranderen, waaronder je gebruikersnaam. Die kun je elke 30 dagen veranderen. En hier kun je ook je Instagram en je YouTube koppelen aan TikTok. Als je gaat naar de drie puntjes rechtsbovenin, kun je je instellingen, je privacy instellingen veranderen. En hier kun je ook upgraden naar een pro-account voor meer inzicht in je statistieken. En dat was mijn uitleg van de app TikTok. Zeg je nou, ik wil ook weten hoe ik zelf een filmpje maak in TikTok. Laat zeker een reactie achter, want dan maak ik ook daar een tutorial over. Voor nu, check zeker fw.nu video voor meer video marketing tips.